kan haken we gaan vandaag beginnen aan een herfst trui en ik heb al een opzetje gemaakt, um, ja nu is hij nog niet af maar op het eind van de video zal ik uh, onder de video zetten hoeveel uh, bolletjes dat ik heb gebruikt de royal van 99 cent zelf heb ik 10 bollen gekocht dus ja ik ben 10 euro kwijt maar je kan als je het bonnetje bewaart, Dus dit is het bonnetje hier staat op mosterdgeel en het, ja geel yellow dus uh, het, het is gewoon mosterdgeel en ik heb 10 stuks voor 9,90 euro maar ik denk dat ik met een bolletje of zes dat ik het wel haal maar goed uh, onder de video zal ik dus zeggen hoeveel dat je nodig hebt Um, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken want het is zo leuk dat al die duimpjes gaan omhoog en iedereen doet die de ja de, de, de truitjes namaken of nahaken, zo moet ik het zeggen en dan krijg ik echt hele leuke foto's van dus ik zou zeggen als je nieuw bent abonneren. hier uh, op het einde van de video staat mijn foto dit is mijn foto daar kan je op klikken tenminste op de foto onder de video en um, ja ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken want het echt heel leuk en dan ga ik nu vertellen wat je nodig hebt um, we pakken dus een schaartje een stopnaald met een, een, een bottenpunt. punt dus daar heb je altijd nodig voor het haakwerk dan een paar van deze steekmarkeerders. Die kan je ook gewoon bij de zeeman kopen, of ja, in een hobbyzaak. Ik heb wel een paar doosjes spelden nodig omdat de trui dadelijk nog een stukje in elkaar gezet moet worden. Uh, de steekmarkeerders heb ik gehad. En de centimeter. Heel belangrijk, want we gaan deze trui in het rond haken. En je moet daarvoor blijven meten. En het is belangrijk dat je dus. Uh, meet als je de begin losse hebt gemaakt de ketting en voor maat 36 tot 38 dus maat m heb je 120 losse nodig voor maat 40 42 maat l 140 losse en maat 44 tot 46 maat xl heb je 160 losse nodig die losse ketting die ga ik dadelijk met jullie maken die moet je sluiten en dan ga je hem goed om je middel passen en zeker om je borstomvang dat je de trui gewoon lekker vindt vallen het wordt gewoon uh, in het rond gehaakt en dan gaan we een stukje omhoog haken met uh, hele makkelijke toeren met deze even dit wegleggen met deze steek kijk eens hoe mooi dat deze steek is het zijn uh, zijn maar twee toeren het is echt makkelijk om te leren uh, als je stokjes kan haken dan kan je deze trui ook haken hoor het is uh, gewoon goed opletten met meten en uh, blijven passen want hij wordt in het rond gehaakt en als hij past ja dan kan je gewoon een leuke herfsttrui maken en ik zie je zo weer terug we beginnen met haaknaald nummer 6 en natuurlijk een bolletje Royal. Ik zal nog even het label laten zien. De Royal zit 100 gram op en 241 meter. En het is uh, 100% acryl. Maar deze die wordt zo vaak gebruikt voor truien en voor alles. Dus als je restjes over hebt, kan je natuurlijk ook uh, ja, andere dingen van maken. Ik heb zoveel filmpjes op YouTube staan. Dus het garen dat gaat altijd uh, wel op. Ik leg eventjes het trui weg. Tenminste het beginstuk. Ja voor maat 36 tot 38 heb ik 120 lossen opgezet. Maar voor maat 40 140 lossen. En dan beginnen we met een opzetlus. Ik heb het misschien te snel een opzet dus die maak ik eigenlijk altijd ik pak de draad en dan pak ik van het korte um, stukje pak ik weer in mijn hand en dan trek ik aan twee touwtjes zo, en dan trek je er een beetje aan haaknaald erin en je zet of 120 lossen op of 140 lossen of 160 lossen 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. En als je straks klaar bent met je aantal lossen, dan uh, moet je de uh, ronding zo sluiten in de eerste steek. En dan sluit je je losse ketting. Maar wil je dat hij niet gaat draaien? Dan steek je hierin in de eerste steek. En dan pak je weer je ketting op zo kijk zie je dan heb je hem zo al in het rond en dan ga je weer verder je losse ketting maken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zie je en als je dan als je dan de ketting sluit op het laatst zo dan trek je hem gewoon meteen hierdoor door de begin eerste lossen en op het eind dan zie ik je weer terug als je de begin ketting klaar hebt ik heb een iets kleinere gemaakt hoor dan trek je dus je lus door de eerste steek en dan blijft die ronding ook gewoon goed die gaat dan niet draaien dan zet je drie lossen weer erop 1 2 3 dan gaan we um, de eerste toer maken en de eerste toer is met een losse en een overslaan en een stokje dus een losse een overslaan en een stokje in deze steek dan gaan we twee lossen doen 1 2 en dan slaan we twee steken over 1 2 en dan gaan we in die derde daar gaan we een vaste zetten dus we slaan 1 2 over en in deze zetten we een vaste dan maken we weer een losse dan slaan we een steek over deze slaan we over en in de deze slaan we over en in deze zetten we een vaste. Dan maken we weer twee lossen: 1, 2. Even mijn garen goed pakken. Dan slaan we 1-2 steken over en dan gaan we weer een stokje, een losse en een stokje maken. Dus we slaan twee steken over. We gaan een stokje in die derde maken. Dan maken we één losse. En dan gaan we weer eentje overslaan. En dan gaan we in de tweede. Dus deze slaan we over in de tweede. Daar zetten we weer een stokje. En dan gaan we weer twee lossen maken: 1, 2, en dan gaan we weer een groepje maken met twee overslaan, en in de derde een vaste, een losse, slaat er een over, en weer een vaste, dan weer twee lossen. Als het te snel gaat, rechtsbovenin kan je de snelheid aanpassen. Zeker als je beginner bent, dan kan het wel eens nog te snel gaan. Maar dit is echt toer 1, dus gewoon je slaat er weer 1-2 over, dan een stokje, een losse, nu sla je er 1 over en je maakt weer een stokje. Dus niet in deze, maar je slaat er een over in de tweede. Dan ga je weer na dit stokje 2 lossen maken. Je slaat er 1, 2 over en in de derde zet je een vaste. Een losse. 1 dus sla je over en weer een vaste. Zie je hoe toer 1 werkt? Dus je begint toer 1 met 4 lossen, dus 3 lossen voor het eerste stokje, en nog een losse. Dan sla je een steek over en je maakt een stokje. Dan maak je 1-2 losse, een vaste, een losse, en je slaat er 1 over. Dat kan je misschien niet zo goed zien, maar dan weer een vaste. Dan weer 1-2 losse en je slaat er 2 over, twee steken dan een stokje, een losse en weer een stokje en dan begin je weer met twee lossen twee overslaan, hier een vaste, een losse, een vaste en zo maak je heel toer 1 af en op het eind dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de eerste toer we maken nu nog twee lossen na die vaste dan gaan we de toer sluiten in de 1, 2 derde lossen van de, de toer. We steken in en we halen de draad meteen door 2 lussen, dat is een halve vaste. Dan gaan we 4 lossen doen. Nee. we zijn nu op het einde van de eerste toer en we sluiten de toer in de eerst twee derde losse van het begin stokje van begin losse je haalt je draad op door 2 dat is een halve vaste en dan hebben we nu de toer gesloten dan gaan we aan toer 2 beginnen en toer 2 beginnen we met een losse en dan gaan we een vaste in de opening zetten en een vaste op het stokje dus we zetten een vaste in de opening en we zetten een vaste op het stokje dan gaan we 3 losse maken 1 2 3 en nu gaan we een soort waaiertje maken tussen de twee vaste in daar gaan we een waaiertje maken en dan moet je een beetje opletten, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en deze maak je dus niet af deze laat je op je haaknaald staan omslaan insteken, draad ophalen, omslaan en dan haal je ze door alle vier de lussen en deze steek die doe je nog drie keer in diezelfde steek je maakt eerst een losse en dan gaan we nog een keer twee onafgemaakte stokjes maken dus we gaan weer in deze steek, we halen de draad op, omslaan door twee, omslaan in dezelfde steek draad ophalen, omslaan en door 4. En we doen weer een losse. Zie je dat het een waaiertje wordt? Dan gaan we het nog een keer doen. Omslaan in dezelfde steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Lussen op de haaknaald laten staan, omslaan insteken draad ophalen, omslaan door 4, dan gaan we 3 lossen maken 1 2 3 zie je dat dit al een baaiertje is geworden dan gaan we tussen die twee stokjes in daar gaan we vaste in zetten dus een vaste en nu weer even wat garen pakken dan weer drie lossen 1 2 3 en dan gaan we weer tussen die twee vaste in daar gaan we weer dit waaiertje maken omslaan insteken draad ophalen omslaan door twee omslaan insteken draad ophalen omslaan door vier en een losse ertussen omslaan insteken draad ophalen Omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 4. En weer 1 losse. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 4. En dan gaan we weer 3 lossen maken. omslaan 1 2 3 zie je dat je weer het tweede waaiertje af hebt en dat die precies tussen die twee vaste steken in staan en tussen die twee stokjes hier gaan we nu een vaste maken en weer 3 lossen. 1 2 3 en hier ga je weer die uh, ja, het waaiertje maken, omslaan, insteken. Het zijn gewoon drie onafgemaakte stokjes met een losse ertussen. Nog één zie je hoe het de toer twee in elkaar zit? Dus je maakt die waaier, je doet drie losse, een vaste, drie losse en je maakt weer een groepje 1, 2, 3 onafgemaakte stokjes en zo maak je heel toer 2 af en op het eind dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de tweede toer en nu gaan we nog één losse doen want we hebben hier het waaiertje en dan zie je dat hier die toer met een losse omhoog gegaan is dus we gaan de toer sluiten op die eerste losse met een halve vaste Dan gaan we aan de derde toer beginnen, en de derde toer pakken we 1 losse, en we maken een vaste op deze volgende steek. En we gaan nog een losse doen, en we maken een vaste in deze opening, dan gaan we twee lossen doen, 1, 2. En dan gaan we in deze opening en in deze hier gaan we stokjes inzetten en tussen die stokjes doen we een losse dus omslaan tussen de groepje in dan zie je vanzelf hoor, maak je een stokje dan een losse even mijn garen pakken en dan gaan we in deze opening hier gaan we weer een stokje maken dit is de derde toer en dan gaan we weer twee lossen maken 1 2 dan gaan we een vaste in die grote opening zetten en een vaste in deze met ook een losse tussen, dus we zetten een vaste in de opening een losse en we zetten weer een vaste in deze grote opening, dan weer twee lossen: 1, 2, en dan gaan we weer een stokje tussen deze samengehaakte stokjes zetten, een losse en een stokje hier tussen. Video's zijn ook vaak allemaal ondertiteld van mij. Dus dan kan je altijd de ondertiteling aanzetten. Ik heb nu alweer twee lossen gedaan. En wat ga je dan doen? Weer in deze opening een vaste. een lossen en een vaste in de volgende opening. Dan weer twee lossen, 1 2. Dus dit herhaalt zich heel heel toer 3. 1 lossen en weer een stokje tussen het groepje in. En weer twee lossen. En dan kom je weer hier, die vaste, een losse, een vaste. En zo maak je heel toer 3 af. En dan zie ik je op het eind weer terug. We zijn op het einde van de derde toer. En we sluiten de toer hier in het begin voor die vaste. Hier ga je in. Met een halve vaste en dan gaan we nu aan toer 4 beginnen en toe 4 beginnen we met 3 lossen: 1, 2, 3 en dan gaan we tussen die twee vaste in gaan we weer een waaiertje maken. Kijk dan zie je ook dat het gaat verspringen. Dus je gaat erin, je maakt een half stokje, je laat de lus op je haaknaald staan, omslaan. En weer in diezelfde steek draad ophalen, omslaan door 4, 1 losse. En dan ga je nog twee van die groepjes halve stokjes maken. Dit is de vierde toer. En toe 3 en 4, die herhalen zich heel de tijd, dus we gaan nu twee lossen maken: 1, 2, sorry hoor, 3 drie, drie lossen en we zetten een vaste tussen die stokjes, een vaste en weer 3 lossen: 1, 2, 3 en we gaan weer tussen die twee vasten in een waaiertje maken. en weer drie losse oh het haakt zo heerlijk weg dus toer 4 ga je weer dadelijk nu drie losse maken een vaste drie losse en een waaiertje en zo zit heel toer 4 in elkaar het wijst zichzelf je kan deze echt bij de tv gaan haken want je zet een vaste tussen die stokjes en weer drie losse en tussen deze twee vaste in daar maak je weer waaier en op het eind van toer 4 dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de vierde toer je hebt hier dus die vaste en drie lossen. en we gaan de vierde toer sluiten Hierbovenaan bovenaan in de derde losse 1 2 3 1 2 3 en dan gaan we weer de draad omslaan en we halen de draad door en dit was de vierde toer, ja het begint echt mooi te worden kijk en je ziet ook dat die waaiertjes nou moeten gaan verspringen en ik zal even het voorbeeld erbij pakken, kijk de waaiers Um, hierboven, hier worden dus twee stokjes ingezet met een losse tussen, en in die andere toer krijg je weer drie losse en een vaste, drie losse en weer een waaiertje. En zo zie je dat die waaiers of die halve stokjes die samengehaakt zijn, die hier in deze zitten, dat die dus echt gaan verspringen en daardoor krijg je dit leuke effect. Want het ja, de toeren blijven hetzelfde dat zijn elke keer maar twee verschillende toeren dus we gaan nu verder met de vijfde toer en toer 5 beginnen we met 4 lossen 1 2 3 4 dan zetten we een stokje tussen de waaiertjes en weer een losse en dan zetten we hier tussen weer een stokje kijk en dan hebben we weer hetzelfde als de derde toer. als toer 3 dus so toer 5 is hetzelfde als toer 3 en zo ga je elke keer toer 6 wordt dadelijk hetzelfde als toer 4 Oh goed we zijn nu met toer 5 we zetten nu nog uh, eerst even nadenken 2 lossen 1 2 dan gaan we hier een vaste in doen 1 lossen en weer hier een vaste in dan weer 2 lossen en dan gaan we weer hier tussen stokjes zetten dus tussen Eerste en de tweede opening: een stokje 1 lossen en weer een stokje hier tussen, dan weer 2 lossen en weer een vaste, 1 lossen en weer een vaste, dan weer 2 lossen en hier weer een stokje, een losse, een stokje, dan weer twee losse en hier weer een vaste dus zo zie je dat toer 5 gewoon een herhaling is maar dat het dat het patroon gewoon verspringt en ik zie op het einde van toer 5 terug zo als je helemaal doorgehaakt hebt, dan heb je nu hier 30 centimeter in ieder geval wel voor uh, 36 tot 38 daar heb je 30 centimeter voor nodig dus je haakt in helemaal in het rond tot 30 centimeter dat je deze lengte krijgt um, je haakt verder uh, als je een grotere maat hebt van maat 40 42 haak je tot 33 centimeter en heb je maat 44 46 dan haak je tot 35 centimeter uh, dit patroon is wel een kooppatroon als je dit wil hebben maar je kan het met het filmpje ook wel volgen en anders uh, ja, moet je eventjes het patroontje kopen uh, dit zijn de mouwen en voor de mouwen die zijn ook in het rondgehaakt dus echt heel leuk om te doen en hier zie je het ook al deze heb ik ook al klaar ik heb intussen hard gewerkt en voor de mouw zet je voor maat 36 38 zet je 50 los op voor maat 40 42 zet je 60 lossen op en voor maat 44 46 zet je 70 lossen op maar je moet natuurlijk ook je bovenarm meten dus je meet echt eventjes als je die lossen opzet dat je echt meet hoe ver en ook deze haak je tot 30 centimeter nu gaan we de bovenstukken aan elkaar haken dus we gaan de mouwen aan uh, de panden haken en omdat dit rond is, is dit natuurlijk je onderkant en hier gaan we een steekmarkeer erin zetten en we gaan hieronder een steekmarkeer erin zetten en um, ja die pak ik even en ik zie je zo weer terug Kijk, ik heb de steekmarkeren gepakt en dit is bijvoorbeeld het einde van de toer en ik ga hier de laatste steken nog maken maar echt je zet een steekmarkeerder op het einde van de toer en die zet je weer vast op de helft van dit voorpand. hier op de helft hier zet je een steekmarkeerder in en je zet bij het begin van de toer zet je de steekmarkeerder erin en dan gaan we uh, verder haken ik zal dadelijk even het, uh, de camera weer neerzetten en dan zal ik zeggen, waar we bij de mouwen het armsgat zeg maar. Dus dit zijn de mouwen. Hier gaan we gewoon één stuk, één ronde. Deze heb ik nu vastgemaakt aan deze kant. En dan gaan we de voorkant verder haken. Voorkant mouw. Hier langs. En dan gaan we aan het achterpand verder haken. Nou, ja, ik zie je zo weer terug ik heb nu de mouw hier klaar en um, de bovenkant van de panden de zijkant heb ik net laten zien waar je de steekmarkeerder in zet dus aan een zijkant en hier heb je ook nog een lus natuurlijk want ja, hier heb je ook nog draad van een bol aan hangen en je bij je laatste toer daar zet je de steekmarkeerder en dan pak je je haaknaald en dan ja ik heb gewoon een bolletje aan mijn mouw gelaten en de laatste toer die ben ik nu aan het afmaken 1 2 3 ik ben nu bij de toer met de samengehaakte stokjes, dus deze ga ik even afmaken ik zit nog op de mouw Kijk, je houdt gewoon je patroon aan met drie losse, een vaste, oh, sorry hoor, en weer drie losse. En dan ben ik bij die steekmarkeerder hier. En dan wil ik en de toer sluiten en ik wil aan het voorpand hier weer verder gaan haken. Dus ik ga nu. Even kijken, nu ga ik hier nog een waaier in zetten, nog een keer hier op die laatste met de samengehaakte stokjes. en dan ga ik in ieder geval de toer even sluiten bovenaan in de derde 1 2 3 je blijft je toeren gewoon vervolgen met een halve vaste en nu ga je aan het voorpand natuurlijk hier jij ja, het is moeilijk veel mooi dit is het voorpand en hier hangt nog een mouw aan wat ik net heb laten zien en dan heb ik hier nog een bol garen, maar ik ga gewoon met deze bol dus verder. En dan ga ik verder. Hier ik pak gewoon die lus van de bol, maar je kan ook gewoon daarna hier insteken. Maar goed, ik ga met één bolletje van de mouw verder. Ik heb net even kijken wat ik nou gedaan heb. Even opnieuw. Deze bol die pak ik even op. En daar ga ik mee verder. Maar dat kan je ook gewoon met de bol doen van de mouwen. Het is maar dat je het nu aan elkaar haakt. En dan haal ik heel even de steekmarkeer eruit. Want je hebt natuurlijk je. Marker. En nu moet het aan elkaar komen. Dus ik trek deze lus hier door die ene lus van de mouw en dan ga ik weer een nieuwe toer maken kijk en die toer hier die loopt hetzelfde als de kant van de van het ik doe eventjes mijn steekmarkeerder aan de voorkant weer dat ik weet van nou dit is de voorkant maar goed dat maakt niet zo heel veel uit als je daar maar weet van goh ik heb aan de voorkant een steekmarkeerder geplaatst en nu gaan we een twee drie lossen doen en je gaat weer een nieuwe toer beginnen kijk dit is dus je mouw en dit is je voorpand en nu gaan we weer de toeren vervolgen dus we gaan hier weer tussen een stokje een losse een stokje zetten een stokje een losse en ergens heb ik een bol euh, liggen omdat dit natuurlijk weer van het voorpand was of van de twee voor en achterpand dus dit was het stokje. Ik heb al even kijken of ik een losse heb gedaan. Ja, die had ik dus gedaan. Een losse, dan weer. Gewoon het patroon vervolgen. Het zijn maar twee toeren. Twee lossen. Even deze bol hier wegleggen. Kijk, en dan zie je weer dat je hier dus weer die vaste moet zetten. Een vaste in de ene, dan een losse en dan weer een vaste in deze opening. En dan weer twee lossen en dan een stokje weer. Ja, je vervolgt gewoon het patroon. Als je eenmaal het voor en achterpand gehaakt hebt, dan weet je wel hoe het patroon uh, werkt. En de mouwen hebben we natuurlijk al af. kom je nu aan bij de volgende steekmarkeren, oh sorry, die heb ik in het midden gezet even als voorpand, dus die haal ik heel even weg ik zet hem even iets lager, zodat ik lekker door kan haken en dan moet je dus door haken totdat je bij de andere mouw bent en dan zie ik je daar weer terug we zijn nu hier bij de marker van de dit is de mouw en dit is natuurlijk het pand zijkant, hier heb ik net even de hier is de marker, um, nu gaan we dus even kijken hoe het uitkomt, kijk hier heb je dus een waaiertje, hier heb je dus de mouw, de lus ook van de mouw dus ik ga nu nog een keer een stokje aan lossen en een stokje doen dan twee lossen en dan pak ik die lus van die mouw op, want ik heb hier die marker ingezet en dan kan ik het beste even kijken om het patroon goed door te laten lopen dan kan ik het beste hier dus een vaste inzetten voordat ik um, die lus hier pak vaste en dan ga ik weer in die lus zitten van de mouw. Ja, en dan beginnen we weer hier um, de toer te vervolgen die we net mee bezig zijn. Dus je je pakt de toer naar de en de stokjes, de losse stokje, twee losse, een vaste. Die hebben we net hier op gedaan. Dan pak ik even die lus op van mijn mouw en die trek ik gewoon door. En dan ga ik hier dus weer uh, zorgen dat je hier uh, bij die twee stokjes komt dus je maakt weer twee lossen en je gaat omslaan en je gaat weer tussen die waaier een stokje een losse en een stokje doen Zo. zie je dat je dan vanuit het voorpand ga je door naar de mouw en dan ga je zo helemaal rond tot je bij het achterpand bent. En dan ga je weer ook helemaal rond totdat je weer bij de mouw bent. En dan ga je ook helemaal rond. Ja, het is bijna niet te filmen dit. <laughs> dus ik zou zeggen, maak die hele toer gewoon af en volg gewoon de lijnen van, je, van de mouw. En dan ga je naar het achterpand. En dan zorg je dat je patroontje doorloopt en dan zie ik je weer terug en dan moet ik even kijken waar we dus begonnen zijn we zijn dus begonnen met die toer hier bij dit punt hier zijn we een nieuwe toer begonnen onder het armsgat en daar daar zie ik je weer terug want daar moet de toer weer aansluiten dus als je weer vanuit het achterpand ga je weer rond langs de mouw helemaal langs de mouw en dan hier bij die toer en ik zal eventjes daar een even kijken of ik nog een uh, steekmarkeerder heb nee ik ga even steekmarkeerder zoeken moment zo ik heb een rode steekmarkeerder uh, gepakt en die zet ik in het begin van de toer. dus dit is de mouw en dit is het voorpand en, en jullie gaan helemaal nog deze hebben we net gedaan deze hebben we gedaan we zijn overgestoken naar de mouw en zo ga je helemaal verder en dan zie ik je bij de rode marker weer terug we zijn nu aangekomen bij de rode marker en we hebben dus hele ronding gehad ook hier achter langs die mouw en nu zijn we dus so, met het patroontje mee aan het gaan en we zijn bij de rode marker en hier moeten we dus so, het sluiten in de derde losse. Dus 1, 2. In de derde losse sluiten we de toer. Ik vind altijd, zit ik altijd een beetje, de marker zit me altijd een beetje in de weg. Dus ik haal hem eruit en ik zet hem daar weer terug hoor. Dat je altijd weer weet waar ook alweer die mouwen aan, aan het pand zijn gehaakt. Dus dan zet ik hem weer terug hier en dan gaan we de volgende toer maken een losse dan een vaste hier tussenin. Weer een losse. Dan weer een vaste hier tussen die twee grote in, 2 stokjes in. Dan 3 losse, 1, 2, 3. En dan gaan we weer de waaiertjes en het patroon gewoon vervolgen met de samengehaakte stokjes. Dit is de tweede, en een losse, en de derde, ah, het is al fijn patroon om te maken. 1, 2, 3. En nu ga je dit, deze. Tour, die gaat je dus weer helemaal in het rond maken en dan ga je hier ook weer gewoon bij de mouwen die neem je ook mee en straks als deze opening nu te groot wordt hieronder dan gaan we die nog netjes dicht maken maar we gaan nu 5 centimeter vanaf de marker gaan we gewoon helemaal in het rond haken en na 5 centimeter dan ga ik het passen en dan zie ik jullie weer terug we hebben vanaf de rode marker zijn we nog in het rond aan het haken gegaan en ik heb hier dit is het voorpand want hier heb ik ooit een marker ingezet is dus het voorpand daar heb ik al verder gehaakt dus daar moet je niet uh, even nu niet op, op letten. je gaat nu als je die 5 centimeter hebt gedaan in het rond dus dan heb je eigenlijk een hele ronding elke keer gehad nu ga je nu gaan we dus de bovenstukjes maken en die maken we vast. Dit is dus de mouw en die maken we op de hoeken vast. Dus je zet twee markers op de hoeken. En een beetje zo pak je die markers schuin. Dat je zo een beetje net alsof het een raglan is aan het worden is. Dus als je hem zo neerlicht, kijk, ik het even zo filmen, dan, dan zie je hoe het. Het gaat lopen. Je kan hem ook natuurlijk op een oud t-shirt leggen. en uh, nou De voorpand heb ik al gedaan, maar nu gaan we naar die 5 centimeter. Even kijken hoor. Ja, het is ongeveer 5 centimeter. Kijk. Het is een beetje moeilijk filmen, want ik heb continu schaduw, zie ik. Um, wat je in het rond hebt gehaakt, gaan we nu dus. Nu gaan we um, van links naar rechts haken, zodat we ook de mouwen mee haken, dus dit wordt taalijk, uh, het begin en dan ga je weer haken je je pakt dus een nieuwe draad uh, camera zit in de weg maar ik leg eventjes uh, ik zet even de camera goed neer en dan begin ik hier vanaf deze marker die heb ik net neergezet en dan heb ik de helft van de mouw gepakt en daar zet je weer een marker neer en dan gaan we echt gewoon een strook zo haken en dan pak je de goede kant zorg je dat je waaiertjes gaat maken dus we beginnen hier rechts en dan beginnen we hier met die waaiertjes en dan gaan we het weer keren dus dan gaan we hier aan vast maken en dan gaan we weer terug uit uh, met de stokjes losse en vaste dan van deze kant uit weer op de goede kant ga je weer waaiertjes maken en zo gaan we nu haken. We gaan dus nu echt ja het, um, het bovenlijfje verder afmaken. En dan uh, ik zet even de camera goed en dan beginnen we aan deze hoek. Die hoek die zet je ja je pakt even een liniaal en dan zet je hem schuin in. Daar begin je. Ik heb nu uh, weer de trui plat neergelegd. Je hebt de marker erin gezet. Kijk, in de marker. Uh, die zet ik in ook wel op de toer. Dat je wel zorgt dat je uh, nu aan de voorkant van je pand. Uh, ja, of je achterpand, dat maakt eigenlijk niet uit. Je begint gewoon op die marker je draad in. Of je haaknaald erin. En je haalt je draad op. En je zet hier een vaste, Kijk, dan zit je draad mooi vast en hier zie je dus dat je weer met die baaiertjes moet beginnen dus dat je gewoon weer het patroon volgt dus je begint met 1 2 3 lossen en dan gaan we weer het patroon vanaf dit um, deze marker, nu gaan we weer het patroon volgen en dit zijn die halve Samengehaakte stokjes. Zie je dat het patroon dan doorloopt, maar nu gaan we dadelijk um, de mouw eraan haken. Dus we gaan deze hele toer afmaken zo tot de volgende um, steekmarkeerder. En dan gaan we weer uh, naar de achterkant van het werk haken, maar nu gaan we even deze toer afmaken en dan zie ik je hier op het eind weer terug. Ik ben het op het einde van de toer met de waaiertjes en ik ben nu bij de linker steekmarkeerder. En omdat we nu de mouw uh, eraan moeten haken, uh, maken we nog even 1, 2, 3 lossen en dan zetten we een vaste tussen die twee stokjes dus dat is gewoon het patroon herhalen blijven herhalen en nu moeten we de draad een beetje omhoog gaan werken dus we steken tussen het stokje en de vaste in en dan halen we de draad op dan gaan we weer tussen de twee vasten in en we halen de draad op dus zeg maar met een halve vaste en nu gaan we het werk keren zodat we de Terug aan de tour kunnen gaan maken. Dus ik ga nu even het werk keren. Het is al een echte trui aan het worden, dus altijd een beetje lastiger om te filmen. Maar we komen er. Ik zet even de camera goed. Ik heb het werk gekeerd en de achterzijde. De draden de achterzijde, nu van het pand. Kijk, dit is de mouw. En nu gaan we weer zorgen dat we de nieuwe toer gaan maken. En we moeten de toer beginnen. Want moeten we even goed kijken? Hier zijn stokjes, dus hier moet de vaste in. Dus so we beginnen de toer met een losse, dan beginnen we de toer en dan pakken we hier een vaste weer in. Dan een losse en dan weer een vaste. Het ziet er natuurlijk iets anders uit omdat je nu de mouw mee gaat haken. En nu gaan we weer um, even nadenken: twee lossen. En dan gaan we hier weer tussen die waaier in een stokje, een losse en een stokje doen. En weer twee lossen. En dan gaan we het patroon weer volgen. We zetten hier weer een vaste. Een losse. En in de volgende opening een vaste. Zie je dat je zo, zo weer, dit is dan de mouw en dit is dan het achterpand. En dan gaan we weer twee lossen doen. En je kan zo het hele patroon zeg maar uh, volgen. En dan ga je weer tot de, de camera optellen tot deze steekmarkeerder, en dan zie ik je weer terug. Kijk, we zijn nu op het einde weer van de toer. Je ziet dat we hier begonnen zijn bij de roze steekmarkeerder, en we moeten nu dus een vaste gaan maken. In principe hierboven, want hier zijn we het stokje begonnen, dus we pakken hier een vaste. En nu gaan we de mouwen maken en dan zoek ik hier even een opening die het dichtst bij zit zodat het ook beter aansluit. Dus ik pak gewoon even een opening zodat je geen gaatjes krijgt en je maakt een halve vaste. Dan ga je tussen deze twee in weer naar boven werken met een halve vaste en dan ga ik tussen deze twee in nog de twee vaste, maak ik een halve vaste en dan gaan we het werk keren dus even weer de camera omhoog, eventjes het werk keren mijn haaknaald gaat eruit, maar dat maakt niet uit we zoeken gewoon even op waar we gebleven zijn, zie je hier en we steken de haaknaald er weer in. Kijk, en nu heb je die. Dit is de mouw. En dit is het achterpand. Nu gaan we weer een volgende toer beginnen. En omdat we even kijken, hier moeten we een vaste in. En uh, de waaier zetten we hierboven. Dat moet je een beetje nakijken hoor. Pakken we een losse. En de waaier zet ik nu tussen deze twee. In. Kijk, je moet toch het patroon gaan vervolgen, en omdat dit de mouw is, uh, moet je zorgen dat je deze lijn aanhoudt. Deze lijn, kijk hier, deze lijn. Kijk, en dit is natuurlijk de mouw, en dit is het voorpand. En nu moet je, een, omdat je het zelf eventjes uh, moet uh, uitdokteren, zeg maar. Uh, pak ik nu deze lijn hier om weer een waaier te zetten, dus ik zet weer samengehaakte stokjes in dezelfde opening. en dan ga je het patroon vervolgen en dan ga je in deze dus nog 1 2 3 lossen in deze hier ga je een vaste zetten en weer 3 lossen en dan gaan we weer hier dit is het patroon, en nu zitten we gewoon op het normale patroon zie je dat dit dan de mouw is en en dat je hier nu van rechts naar links gaat werken nu ga je weer de camera even opgeteeld van rechts naar links werken echt het bovenstukje tot je op het midden bent van je mouw dus je meet zeg maar heel je mouw op en dan zet je in het midden daar zet je een steekmarkeerder waar je dus moet beginnen en daar weer het midden van ja dan moet je een beetje passen hoor want ik kan niet zeggen hoeveel centimeter maar dit is 8 centimeter van de bovenkant dus ik heb hier ook 8 centimeter van de bovenkant gemeten en daar heb ik een steekmarkeer in gezet en zo vervolg je het hele voorpand en achterpand dan ga je gewoon van rechts naar links en je zorgt dat de waaiertjes aan de voorkant zetten als je dat klaar hebt bij die witte marker dan zie ik je weer terug we zijn nu zo ver dat we door hebben gehaakt tot de helft van de mouw en nu moeten we het schouderstuk gaan maken aan deze kant heb ik het schouderstuk gemaakt en die heb ik gehaakt vanaf de mouw dus ik ben hier bovenaan begonnen en daar heb ik uh, het patroon gewoon gevolgd van voor naar achter en daar heb ik aangesloten aan het voorpand en hier achter aan het achterpand het is echt een um, schouderstuk en je haakt hem tot je halsopening en je halsopening die heb ik gemeten Dus je pakt de helft van de trui dan pak je het midden dus waar mijn lineaal zit en daar heb ik twee boogjes naar rechts en twee boogjes naar links en tot die halsopening daar maak je het schouderstuk ik zal even voordoen hoe het schouderstuk dus gehaakt wordt je dit is deze kant is de mouw ik zal het even laten zien dit is de mouw, kijk, je loopt helemaal zo door maar nu moeten we gaan haken vanaf de bovenkant van de schouder tot het tot de witte marker en dan heb ik net uitgelegd hoe je die die maat gaat maar ja kan markeren en als het goed is heb je nog gewoon een bolletje wol aan je mouwen van de bovenkant Dan weet ik niet waar die bol aan vast zit, maar in ieder geval ik heb nog mijn draad vastgehouden en ik zie dat ik hier de laatste toer is gewoon met de stokjes en de vaste en dat betekent um, dat ik toch aan de rechtse kant moet beginnen want ik kan niet um, met de verkeerde kanten boogjes gaan maken dus ik zet even deze weer vast en weet je wat ik knip hem ook af kan altijd nog aanlichten, hè? kijk ik laat hem gewoon eventjes aan mijn steekmarkeerder zitten want ik moet dus aan het achterpand beginnen want je moet wel de voorkant blijven houden het patroon en achter als het goed is heb je daar ook een steekmarkeerder zitten en dan ga ik eventjes een bolletje wol pakken en dan zie ik je zo terug, Ik begin dus bij de steekmarkeerder van het achterpand en dan zet ik mijn haaknaald in en ik heb een opzetlus gemaakt en ik pak een mijn draad weer op en ik maak er meteen een vaste in, en dan kijk je hoe je patroon loopt. Kijk, en omdat dit, dit je achterpand is, uh, moet je de mouw aan het achterpand en dan hier weer aan het voorpand gaan haken totdat je weer bij de witte marken bent. En je moet ook zorgen dat je de begintoer vast hebt aan je achterpand. Dus dat je echt wel een. dat je daar geen gaatjes in krijgt. En dan moeten hier dus de waaiertjes in komen en hier de vaste. Dus ik maak even een losse. Dan hier een vaste in, want je moet het patroon gewoon gaan volgen. En dan weer drie losse: 1, 2, 3. En dan volg je het patroon. En hoeveel baaiertjes dat zijn, dat ligt natuurlijk aan je maat. Je, je volgt gewoon je mouw. En je mouw, die maak je dus met deze manier aan je achter- en aan je voorpand vast. zie je dat je gewoon het patroon weer kan vervolgen ga je helemaal door naar je voorpand of dat het je voor of achterpand is dat maakt eigenlijk niet veel uit en als je dan hier bent bij de marker dan ga je je draad meenemen uh, omhoog en dan ga je weer um, de toer met de stokjes in de vaste doen en ook weer naar je achterpand toe Um, als je hier bent bij deze marker, dan zie ik je weer terug en dan zal ik even voordoen hoe je je draad mee omhoog werkt. Ik ben nu bij de steekmarkeerder van het voorpand en ik ben met het mouwstuk bezig en ik ga nu. Um, ja, ik heb twee van deze waaiertjes gemaakt. Wacht, stop. Ik ben nu bij de steekmarkeerder aangekomen van het voorpand en dit is het mouwstuk. En ik heb nu omdat ik zie je, ik zag het met het waaiertje als ik drie uh, samengehaakte stokjes doe, dan komt het te dicht op de voorpand. Dus ik heb er nu twee gedaan en nu ga ik hem vastmaken aan het voorpand, gewoon insteken en de draad doorhalen dat hij met een halve vaste vast zit. En dan ga ik de draad omhoog werken, want zo loopt deze waaier en nu moet je weer naar de achterkant gaan werken van de mouw dus ik steek gewoon in in de eerstvolgende steek steek ik even niet op dit stokje maar in een opening daar haal ik mijn draad op en ik pak een halve vaste en dan zie ik dat ik ongeveer wel een steeklengte van de vorige toer zit dus ik ga nu mijn werk keren en dan ga ik nu hier de achterkant van de mouw pakken en als ik dan zie dat hij iets te kort op de op de waaier zit, dan maak ik eerst nog een losse en dan moet ik hier een stokje in zetten, omslaan en een stokje in het midden en dan ga ik weer um, de toer met de vaste, dus ik pak weer twee losse: 1, 2, een vaste erin. Lossen en weer het patroon gewoon vervolgen. En je maakt hem dus aan het achterpand. Ja, ik kan het moeilijk filmen, maar goed, ik zal even kijken of ik erbij kan. Aan het achterpand, daar maak je het mouwstuk aan vast. En zo ga je door tot je bij de halsopening bent. Kijk, hier heb ik deze heb ik al helemaal doorgehaakt. Dus je haakt gewoon door weer. Heen en weer, maar je zorgt dat je je voorband meeneemt en dan haak je naar boven door middel van een halve vaste. En dan krijg je dit als resultaat. Ik laat nog even de boord zien. Hier heb ik een apart linkje van, maar dit is echt een boord van, uh, ja, iedereen zegt, is dit echt gehaakt? Ja, dit is echt gehaakt dit gaat gewoon met uh, relief stokjes maar de boord ziet er ook echt mooi uit en uh, ja ik denk dat ik nu genoeg heb uitgelegd aan de mouwen ga ik ook nog boorden haken het is gewoon je maakt eerst twee rijen vaste en dan ga je de boordsteek volgen en die zet ik hieronder en nu ga ik afsluiten want ik vind echt uh, heel leuk om te doen en uh, ik wil graag uh, weten wat jullie reactie is ik hoop dat jullie hem ook maken dus ik zou zeggen duimpjes omhoog abonneer hieronder op mijn foto en tot de volgende video